Het is op dit moment vier uur 's nachts. Ik, ga vliegen. ik vind het best wel heel erg spannend. En ik kan Bella weer zien na het vliegen. Het dus eerst maar even vliegen. Zo, ik heb een nog een beetje, ik moet wakker worden gezegd. Het is nu half vijf, één over half vijf. Uh, we moeten nog een kwartier en dan zijn we bij Schiphol. Ik ben zo zenuwachtig. Ik zit maar te wachten totdat ik de, die paal zie van Schiphol. Daar foto's van maken, vind ik leuk. Sam. Ik hoop dat het allemaal goed gaat komen. Nou, jongens, hier is de paal waar ik op zat te wachten. Dan nou, we zijn op Schiphol. Ik uh, heb mijn koffer, moeder ook. En uh, ja, laten we gaan. We zijn door de douane heen gekomen. Toen moesten we onze schoenen uitdoen, onze jassen, onze vestjes, echt alles. Nou, bijna alles. Nee, we zijn er doorheen. Ik ga maar eten. Ik heb nog niet ontbeten. Het is op dit moment uh, half zes, s ochtends. Hallo, ik zit nog steeds in het vliegtuig. Nee, hele lieve stuurder des op moet. Je hebt ook een vriendin met een, uh, met een paard. Oh, ik, ik ben los. Oh, Dat moet ik niet doen. Ik mag, aan het einde mag ik de stewardess helpen en mag ik ook een jurkje aan. Dus uh, ik ben benieuwd. Nee. Ik wil vliegen. En we hebben 20 minuten vertraging. Mijn vader vraagt, ik bedoel, hoe lang ben je jou aan het vliegen naar Zurich? Uh, toen zei ik uh, 0 minuten. Nou, we zijn opgestegen. Ik zie hier de wolken en niks ja. anders. Uh, ja... Beetje weinig uitzicht. Ferry en wolken. Het internet doet het ook niet, dus... Uh, ja, daar zit ik dan. te Zo, we zitten in de, de lane-auto en we zijn onderweg naar... Billen. Zijn in ze Zwijzen? Zeg ik het zo goed? Eh, uh, nee. Oh, hoe, zeg ik het, hoe moet je het dan zeggen? Loevingen. Maar hoe heet dit land? In, in het... Zwitserland. Zwitserland, maar dan in het... Zwijt. Je had het toch goed! Sorry. Ik Hallo, dacht ze had Zwijzen. Jill, fijn dat we mogen komen. Oh, en kijk daar is Sanja. Daar is moeders. Kijk. Ja, nou wij gaan even uitstaan. Het regent, maar ik ga naar Bella toe. Met nou, kleine Pomy. Maar wel een hele een kleine pony. Met hele kleine oortjes en alles is klein. Dus ik ben vandaag Tessa de pony Elke pony lijkt nu groter dan Bella. Nou, ze zijn er klaar voor hoor. Ze gaan naar buitenrit geloof ik, samen met een begeleidster. Dus dat is wel heel fijn. We gaan naar buitenrit. Dat denk ik, toch? Lekker hoor. Jammer dat het regent, maar het is maar water. Jihah! Gaan jullie vol in galop? Ik vind het goed! Nou, het ging eigenlijk best goed. Um, ik heb weer op Bella gezeten na een hele lange tijd. En jij zat op Bellamy. Ja. Die ging op een gegeven moment Bella inhalen. Ging, op een gegeven moment ging ze ook een wedstrijdje doen. Ze dus, zei, uh, ik kwam voor. Nee, ik voor ervoor. Ik voor niets. ik kom. Iedereen ging thuis tegen elkaar praten. En toen dacht ik, wat zeggen ze allemaal? Ik kon. Uh, galop was iets van giloep of zo. galopieren. Galopieren, dat was hem. Oh, <laughs> dat was het. En dat kon ik wel verstaan. En ik, heb, ik kon een bordje deze. Er stond van uh, Pas op kinderen, spelen hier buiten of zo. Dan kom op. Dat kon ik ook. Wat gaan we vandaag doen, Sjoe? Rijden en spelletjes spelen. Ja. Jij gaat er toch ook op? Ja. Dus, uh, wij, jij uh, rijdt ook nog in een andere soort binnenbak. Ja. En dan mag jij allemaal spullen pakken en dan gaan we dan een soort uh, parcours opbouwen. En dat uh, gaan jullie twee dan rijden en dan ga ik uh, helpen. Het is leeg, dat is de eerste keer dat ik het leeg zie. reacties dat Bel mager is geworden, maar ze is niet mager. Haar bespiering is alleen een beetje weg en door de reizen en allemaal van dat soort stress is ook een klein beetje afgevallen. Ze is dus niet mager, alleen een beetje haar bespiering kwijt. Galoppeer jij ook al, ja toch? Galoppeer jij ook al veel of... Uh, Oké, okay. kan je dan een klein stukje galop doen? Of uh, gewoon een stukje galop? Oké, okay, de andere camera is bij Tess. En we waren op zoek naar een uh, luxe manege. Die zou hier op het werk zijn. We zijn nu in, uh, in het Duitse gedeelte. Neemt niet weg dat dit er best luxe uitziet, dames en heren. Dus uh, ja, ik zei al, dit is teruggekomen. Check dan jongens. Oh. Een van die huizen, dat is genoeg. Ik heb mijn bestemming gevonden. Ik moet alleen even de staatsloterij voor een goede sponsor hebben. En dan ga ik verhuizen. Dan ga ik emigreren naar uh, Duitsland te dus zitten en dan uh, dit is het, check dan, mooie buitenbak, hier kunnen ze drinken een Spedok. kijk hier hebben ze ook uitloopstallen met dit hekjes oh, oh, oh, oh. en een buitenbaan en kijk dan daar, ze hebben een crossbak dus dan hebben de paarden nog een uh, box met een uitloopstukje, en Hier een dressuurring we mogen nu wel van een ring spreken en we hebben daar dan de springtuin kunnen we kunnen ook wel van een springtuin spreken en alle witte hekjes zijn ook wit dus er zijn hier mensen die dus continu bezig zijn om de witte hekjes wit te houden, anders zouden ze wel vies zijn met dit weer en hierboven kan je nog slapen om op de paarden te letten daar is een, uh, denk restaurant, een restaurantterras iets, springtuin die is niet zo groot als bij ons op Middelhof. dus er valt nog iets te verbeteren ja ja, zelfs hier het kan nog daar achter allemaal stallen. En ik, ik ga even naar het witte gebouw. Want het lijkt namelijk daar een drevuring. Um, dit is een binnenbaan. Oh, hier kan je naar binnen. Maar er is iemand aan het rijden en ik wil niet zomaar filmen. Dus dat vind ik dan weer niet zo netjes. Even kijken of ze in de andere hoek is. Ja. Maar dit is gewoon de, de binnenspringbaan. Tada. Bloementuin waar je doorheen kan. Kijk, hier hebben we de paddocks. Helemaal keurig uh, houtsnippertjes. En afgelegen met een... Uh, Grasje er omheen. Um, ik weet niet waar we beland zijn, maar dit hoort er dus ook nog allemaal bij. Oké, okay, nou dit was fantastisch. Hier wil ik wonen, ik ga emigreren. Maar um, voor nu heb ik daar geen geld voor, dus ga ik nu toch maar weer gewoon terug. Yes. So, jij hebt, uh, wat vind je hiervan om weer voor de camera te staan? Vind je wel leuk, hè? Ja. Wendy. Daar heeft Sjoe gisteren op gereden als Odin. En daar reed gisteren ook iemand op. Ik weet niet meer. Ik weet niet wie dat is. In het wild kom je hier dus gewoon hertjes tegen. Hoe gaaf is dat? Even. Zo, ja, hij staat aan. We zijn in Zwitserland in Interlaken zijn we bij een vakantiehuisje van Sjoe. En we hebben al hele schattige fotootjes gezien van Sjoe en Midas. Die waren gezegd ook ookie-pukies. En uh, wat wij op dit moment zien is iets heel moois. Very veel bergen. Ik zat in het vliegtuig. Het eerste wat ik uh, zei toen ik bergen dacht, hé hey, bergen. Want ik ben gewoon op platte platteland gewend. Jij toch ook? Ja, in ons is alles plat. Alles plat? En uh, hier is alles heel veel kleurtjes en ook heel veel roze. Weg naar het centrum om daar boodschapjes te doen. We moeten nog even kijken of we vanavond uit eten gaan of zelf eten koken. Uh, we mochten dus van de uh, ouders mochten wij in uh, ja, het stadhuis een paar dagjes. zijn we een paar dagjes vakantie. We zijn nu vanuit Zurich naar Interlaken gereden met de auto. We hadden uit de oude buurt. En uh, ja, nu gaan we de buurt verkennen. Uh, volgens mij komt er zo'n paard voorbij. Dat is toeval. Zo hadden we het niet gepland. Nee, niet. Kijk naar de camera. Kijk naar de camera. Ja, maar er komt een paard voorbij. Dus dat is een interessant paard. Je ziet er ook okay. voor. Nee. Nou ja, paard. Oh, we stil stilstaan. Maar waar zijn we? We zijn in Zwijzen. In de Interlaken? Ja. Nee, we, Oké, okay, jongens, jullie mogen raden. Het is blauw en water. Wat is het? Is het een meer, is het een zee, of is het een vliegtuig? Oké, okay. ik Ik zeg het is een zee. Dat komt omdat zee in het Duits is meer en meer is in het Duits zee. Dus we gaan even verder door Interlaken kijken. Het is niet erg paard. Zo. Het is niet erg paard gerelateerd, dus we stoppen de camera gewoon maar weer in de tas. Ik zal nog een klein stukje van het water laten zien, want dat is wel af. Google Maps wil er ook wat van zeggen. En uh, we gaan. Nou, we zitten in de auto. Want vandaag is het laatste dagje van onze auto. En de laatste dag van de vakantie. En de laatste, de laatste hele dag van de vakantie. Want morgen vliegen we terug. En we gaan nu naar een ruitersportwinkel in Bern. Kijk eens, jongens. We hebben het gevonden. Er staat, er, staat er oven. Geen oefen. Geen idee wat dat betekent. Open. Oh, open. En uh, ja, het staat op een deken, staat er open. Ja, sorry. Het is de Flex... Felix Bühler. Felix Bühler. Oh daar gaan we dan maar eens naar binnen. Nou ja, dan loop je de hoek om en hebben we hier dus gewoon een bak en een paar shitjes. We staan hier te grazen. Daarachter staan ook de paarden. Ja, achter staan ook de paarden. Ja, het is wel gaaf. Zelfs paarden in de stad Bern hebben gewoon meer uitloopmogelijkheden dan Oh, Nu is het. Nee, nu is het. Nu komt het er jaar erbij. He? Oké, okay, nou. Aandacht maar. Ons oh, Jules jaar. Jules, waar geworden? 11. Ze is nu net zo oud als ik. Lang zal ze leven! Lang zal ze leven! Lang zal in de gloria. Kom op, Jules. De gloria! In de gloria! Hiep de piep! Hoera! Hiep de piep! Hoera! Hiep de piep! Hoera! Nou, hoe is uitblazen, uitblazen, Oh, Bijna. En de mensen was je wens? Nee, dat mag je niet vertellen. Niet vertellen. We hebben een hele tas voor je. Ja, nou kijk. Je had er eentje, gebro had er eentje gebroken. En je had er zelf een eentje nodig. Maar je hebt er zelf wel eentje gekocht. Dus hier heb je er twee. Oh nee, de prijskaartjes mogen er nooit aan. Oh jee. Geen prijskaartjes. Deze zijn voor jou, alsjeblieft. Okay, dankjewel. Dan omdat je glitterspray het niet deed, heb je hier glitterspray. Dankjewel. Omdat je geen meer hebt, heb je hier een sperrim. Kaartje eraf, kaartje eraf. Zo. Hier een sperring. Dank je. Um, um, heb je hetzelfde laars als ik? Dank je wel. Je moet even een nieuwe en je moet ze schoonmaken, je ik ze even moeten doen. Woepsie! Um, tot de andere uh, al wat ouder is, heb je hier een nieuwe uh, bukashalster. Dankjewel. Alsjeblieft. Hierbij hoort nog een dekje, alleen die ben ik vergeten. Dus alsjeblieft. Dankjewel. Deze mag je zelf uitpakken. Dat is dan het cadeau. Ja, um... uh. Je zit de prijskaart er toch ook niet aan. Nee, dit is er ook niet <laughs> Oh, jawel, jawel, jawel. Nee, nee, nee, nee, nee, ik heb het toch geknipt. Oh, oké. Okay. Nou, als je... Ik kan het ook niet meer uit als het niet past. Even ik okay. Dank je wel. Oké. Okay. En dan heb jij een mensentaart. Dan heb ik een paardentaart voor je. Moet ik hem alleen nog even openmaken. Hier is een prachtige paardentaart. Nee, dat ruikt gewoon lekker. Oh. Kun okay. je nog een keer blazen? Blaas de kaartjes maar uit. Blaas de kaartjes maar uit. Belletje en Shu zijn er weer. En ik heb hier een stuk van de lickit taart. Vroeger gaf ik er altijd lickit muffins. En die moest ze dan delen met Verona. Daar was ze niet helemaal mee eens. Dus nu heeft ze een enorm stuk. En die uh, is voor haar alleen. Het is ook een hele taart. Alleen ik denk dat we die in stukjes moeten geven. Want anders heb je een beetje buikpijn, hè? Nou, uh, uh, taart is Pel Bel staat achter in de wei bij haar kulletje. En uh, we hebben afscheid van haar genomen. Zien we waarschijnlijk in, in het voorjaar wel weer. Een uh, bel, behouden van je. Succes daar. Je staat hier echt heel goed. En we uh, zien jou in uh, het voorjaar wel weer.